De dagen erna bleven de woorden van Erik in Suzannes hoofd hangen. Ze had geen vriend, geen solmeet, geen kinderen of iets wat haar dagelijks leven nog een goede draai gaf. Ze wilde dolgraag huisje, boompje, beestje. Alleen de leukste jongen op de wereld, die was al bezet en voor de rest kon geen enkele leuke jongen haar hart sneller laten kloppen. Ze besloot een beetje op internet te kijken op Facebook. ...Instagram, Twitter of er een leuke jongen voorbij zou komen om beter te willen leren kennen. Later die dag, tegen de avond aan, krijgt ze een berichtje van een ene Leon. Het berichtje was best wel lief, maar ook best wel raar. Ze besloot om erop te reageren en kijken waar het heen zou gaan. Die avond spraken Leon en Susanna best wel veel... Susanne had veel tijd buitenshuis huis besteed. Ze was gelukkig en verliefd, maar ook een beetje in de war. Ze kon alle tijd in hetgeen besteden waar ze van hield. Maar waar hield ze nou echt van? Was het nu bloggen? Muziek maken. haar vrienden en haar fans. Of was het nou haar geliefde? Hoe dan ook, ze was er blij mee. Leon bleef maar stil, aan de andere kant van de lijn. Ze belde hem, maar ze kreeg de voicemail en ze vond het heel irritant dat hij niet antwoordde. Ze was bezorgd, maar ze besloot het erbij te laten en de volgende dag verder uit te zoeken wat er nou precies aan de hand was.